De Tweede Kamer heeft een nieuwe app: Debat Direct. Bekijk het debat in de Tweede Kamer live op je smartphone, tablet of computer. En Debat Direct is meer. Je ziet bijvoorbeeld ook wie er aan het woord is en wie voor of tegen hebben gestemd. De app is nu verkrijgbaar. Download hem gratis.